Yo, welkom weer een nieuwe video. En vandaag zijn de buikspieren aan de beurt in onze heerlijke verzuring-series. Dit is een vervelende video om op te nemen. Ik train mijn buikspieren nooit apart. Maar ik doe dit voor jullie. Hier ga ik uh, flink veel spierpijn van krijgen. En jullie sowieso ook. Ik heb weer een aantal mooie oefeningen geselecteerd. Sommige weer met een aanpassing. Ehm... Um, altijd grote bewegingsuitslagen en spanning, dat kennen jullie uit de vorige video's. Ik heb me vandaag vooral gefocust op de obliques, oftewel de schuine buikspieren en de rectus abdominis, de rechter buikspieren. Dus ik pak weer het complete plaatje. We pakken de voorkant, we pakken de zijkant. En buiten dat heb ik een dynamische oefening toegevoegd. En wat ik met dynamisch bedoel is dat het een oefening is die je buikspieren vanaf verschillende hoeken traint en... Op het moment dat je aan het bewegen bent, je niet alleen focust op die rectas abdominis of niet alleen op die, op die obliques, op die schuine buikspieren. Nee, een bewegende oefening die zowel versterkend is als dat je moet leren werken met je lichaam. Eigenlijk moet je niet zoveel praten, we gaan het gewoon laten zien vandaag. De eerste oefening die we gaan doen dat is een bewegende side plank. Zorgen we bij deze oefening voor dat je je lichaam in één rechte lijn houdt. Wat ik daarmee bedoel is dat je voeten, je heup en je torso en hoofd mooi uitgelijnd zijn. Mocht deze oefening te zwaar zijn voor je, dan kun je natuurlijk ook een side plank hold doen. Waarbij je gewoon de oefening continu beet houdt. Oefening nummer 2, dat is een rollout met een zeer hard aangespannen buik. En dit zeg ik er specifiek bij, omdat ik heel vaak zie dat mensen in de zittende positie hun spanning uit hun buik verliezen. Zoals je ziet zit ik hier ook bij een overdreven bollen boven- en onderrug. En dit doe ik bewust, omdat ik op deze manier dus mijn buikspieren nog heel hard aan kan spannen, zelfs als ik dus in de zittende positie ben. Hier zien we een traditionele roll-out. En hier zien we een roll-out met vol aangespannen buikspieren. De rollout is absoluut geen lichte oefening. Is hij nou te zwaar voor je, rol dan tegen de muur aan. Neem even 1 seconde pauze. Focus op je buikspieren en op je armen en lever vanaf daar kracht. Mensen die de rollout niet vaak doen, die vergeten vaak de heup naar voren te gooien en die gaan de heup naar achter toe gooien om zo vals te spelen. Dit zo voeren we de rollout niet op een goede manier uit. Oefening nummer 3 is een plank naar push-up. Focus hierop dat je je handen onder je ellebogen neerzet. Een veelgemaakte fout is dat mensen hun heup compleet van links naar rechts toe laten slingeren. Dit is een buikspieroefening, dus span je buik ook kei en keihard aan, waardoor je heup dus niet naar links en rechts slingert. Drie heerlijke buikspieroefeningen. En vooral die plank naar push-up. Wow, dat is een van de weinige buikspieroefeningen die ik dan nog wel lekker vind. En dat is nou precies wat ik bedoel met een dynamische oefening. Heel veel mensen focussen zich helaas alleen maar op die rectus abdominis of op die obliques. Die kiezen zo selectief spierroepen uit. Dat is eigenlijk hetzelfde als op machines trainen. Je moet kunnen werken met je lichaam. Je bent niet gemaakt om selectief oefeningen te doen. Je moet. ...kunnen bewegen en dan nog spanning kunnen houden. Dat is de juiste manier van trainen. En je pakt gelijk gewoon het hele complete lichaam mee en het complete plaatje. Zoals altijd, zien we hier in beeld. Hoppakee, de setjes, de reps, et cetera. Je kan hem eventueel pauzeren. Dit doen wij ook weer in een 3 dus we doen alle oefeningen achter elkaar. Ga je nou deze workout doen? Laat dan alsjeblieft een reactie achter. Vind ik leuk eh, om te horen. Als je nieuw bent op dit kanaal en je vond dit een leuke video, neem dan eens een kijkje op mijn kanaal. Dan kan je ook gelijk abonneren. Dit was Raemerschult, Ignite your fire and grow stronger.